In deze video laat ik je zien hoe je met behulp van Installatron een uh, programma binnen Direct Admin, en binnen Direct Admin kunnen wij ons hostingpakket beheren, dus hoe we via Installatron WordPress installeren. Nou, zoals altijd begin ik in mijn Papix en open ik mijn hostingpakket hier. Um, meld ik me aan bij Direct Admin, en dan klik ik op Extra Features, en dan, even kijken, ga ik naar de Installatron Application Installer. Moeilijk woord? Um, doet veel want zoals gezegd gaat dit voor ons WordPress installeren ik scroll naar beneden totdat ik WordPress tegenkom en dan klik hier rechts op install application um, hij vraagt waar ik het wil installeren nou, de website dat spreekt voor zich um, alleen ik wil wel graag op HTTPS want S staat voor secure dat is veilig dus HTTPS is belangrijk Um, versie, dat is gewoon de laatste versie. Taal, dat uh, zal ik maar even instellen op Nederlands, Dutch. Um, ik accepteer de voorwaarden, want ja, anders kun je niet verder. Dat is ook een beetje balen. Um, automatisch updaten. Nou, ik raad het aan de ene kant wel aan. Als je een freak bent en alles um, um, gecontroleerd wil updaten, dan zou ik het niet aanzetten. Want ja, je hebt altijd de kans dat er iets fout gaat als je deze optie inschakelt. Je weet niet wat die s'nachts update. En voor hetzelfde was dat iets wat dan kapot is. Ja, dat weet je niet. Um, automatic update backup. Uh, ik zou het inschakelen als je um, dit aanlaat. En anders kun je het gewoon laten voor wat het is, want dan wordt het ook niet gebruikt. Um, bij instellingen zou ik een andere gebruikersnaam invullen dan admin. Want ja, hackers weten ook wel dat admin um, de meest voorkomende gebruikersnaam is. En zullen daar echt wel misbruik van maken. Dus als dat voor iets zoals dit aanpas, dan weet je zeker dat het goed zit. Nou, we geven de website ook een naam. Um, ja, nog een slogan, een tagline, een nou, blog. Uh, dat vind ik nu wel toepasselijk. En um, ja, eigenlijk was dat het al. Zodra ik nu op install klik, gaat Installatron het voor mij aan de slag met het installeren van WordPress. Um, de website is nu geïnstalleerd, alles erop en eraan. En zodra ik nu op um, ja, WP admin klik, he, dat logt hij automatisch voor me in. En dan zie je dus dat ik nu in de backend zit van WordPress. En dat was in een notendop hoe je dus via Installer gewoon WordPress installeert. Bekijk ook mijn andere handleiding, zo je ziet hoe je een backup instelt. En um, ja, veel succes ermee. Want uh, je ziet nu dat WordPress het doet. Je kan plugins toevoegen. Je kan berichten toevoegen. Wat wil je nog meer? Um, heel veel succes gewenst. En uh, mocht je vragen hebben, kijk dan vooruit even naar andere handleidingen en neem anders even contact met me op. Succes!